Op je rekenmachine heb je misschien de optie gemerkt, detect asymptotes. Standaard staat deze aan, maar als je hem uitzet, gaat de grafiek tekenen veel sneller. Waarom zou je hem niet altijd uit willen hebben? Nou, als in de grafiek een asymptoot voorkomt, bijvoorbeeld bij 1 gedeeld door x-2, dan teken je hem fout. Hier merk je dat hij snel naar beneden gaat, dan snel naar boven gaat en weer, terug, weer verder gaat. Maar dit is niet goed hoe het eruit te zien. Want als je hem aan hebt staan en dan teken je hem goed, dan merk je dat hij hier dan van de pagina afgaat en dan weer terugkomt aan de andere kant.